Nou, we zijn hier aangekomen bij Aquapedia. Het interview gaat in Nederland zijn, als je het goed vindt. Hallo? Ja, moet ik even schakelen? Oké, okay. uh, hallo. Ik ben Jolien. Ik ben Paul van Essen. En uh, leuk om hier te zijn. Je bent Paul van Essen van Koek en Sophie. Yes. Top. Zo Paul, hoe vind je het hier vandaag? Ja, ik vind het interessant. Ik uh, ja. sowieso een grote opkomst hier bij, uh, bij Akvo. En super uh, mooie ja, supermooie locatie hier in Amsterdam. Dus ik was ook mm -hmm. heel erg benieuwd uh, naar vandaag. Ja. En wat Dat doet u? Uh, nou, <laughs> En wat doet Koek en Soapie allemaal met ACVO samen uh, Op dit moment nog, uh, nog niks, daar was ik juist geïnteresseerd. Uh, Koek en Soapie is een uh, sanitatiesysteem voor, uh, voor in India. We hebben, het is ontwikkeld door zes trainees, maar ik ben een, een traineer bij Jelmer. En we hebben mm -hmm. vorig jaar meegedaan aan een uh, sanitatiewedstrijd. Toen hebben we uiteindelijk gewonnen met ons concept, wat we Koek en Soapie hebben genoemd. En Soapie staat voor Sanitation for All People in India. En Koek oh, okay. komt omdat we uiteindelijk uh, biogas willen creëren vanuit de toiletten en je daar kan koken. En uh, nou, vorig jaar werd Wereldwaterdag werd bekend dat we een van de prijzen hadden gewonnen. En sindsdien zijn we eigenlijk bezig om van een concept naar, ja, naar uitwerking te komen. En we zijn nu ook van plan om een pilot te gaan starten in het zuiden van India mm -hmm. En misschien dat Akval uh, ons daarbij uh, kan helpen of wat dan ook. Dus vandaar dat, uh, oh. dat ik hier ben vandaag. Interessant hoor. Ja. En heb je al leuke dingen gehoord vandaag? Waarvan je denkt... Ja, zeker zo dat, dat, dat, uh, dat filmpje net was heel grappig met, uh, met z'n allen dansen mm. zeg maar. Uh, ja, dat je, dat je iedereen met elkaar. Het ja. is gewoon een soort van inspiratie. Uh, ja, hits, ja. En uh, sowieso met die met social media technieken uh, van hoe op uh, ja, een moderne manier te communiceren. Dat is ja. uh, zo en wat denk je vandaag er nog meer uit te gaan halen? Die gewoon interessante mensen uh, te ontmoeten en uh, geïnspireerd te raken. het is gewoon een mooie dag uh, mooie zo, denk ik. Oh, Oké, okay. nou hartstikke mooi. Veel plezier vandaag. Ja, dankjewel. Happy! Okay. Ja. Ha ha ha ha